Oh hier, profilio, wat is het? Vertel. Oké, okay, nou, Profilio is weer een soort hyaluronzuur. Ja. Maar dit is wel een heel interessant hyaluronzuur. Um, eigenlijk is het zo dus, dat je met uh, Profilio um, sowieso de, de toediening van is om echt wel anders. Grote, grote verschil is, is dat het een middel is die zich heel erg goed verspreidt over de oppervlakte van de huid. Oké. Okay. Dus, uh, je kan hem oppervlakkig inspuiten, zo wordt hij ook gebruikt. Dus we doen het net onder de huid, oh ja. met ja, een, een groot ja, volume uh, doen we dan. Ja. En dan in een uur gaat het zich verspreiden over die huid. Dus wat zijn dan de mogelijkheden? Ja, ja wat zijn de mogelijkheden inderdaad? Nou, je gebruikt het met name voor... Uh, uh, eigenlijk overal waar die craquelé-achtige aspecten van de huid. De craquelé zegt al die fijne rimpeltjes, ja. die je niet meer echt afzonderlijk dus kan. Dus niet één per één, maar waar het er gewoon wat meer zitten, zeg maar wat dan fijner? Meer, okay. Ja, en dan gaat dat huid gaat dat zich verspreiden. Dat trekt vocht aan en het hydrateert heel erg. Dus dat wordt allemaal weer wat strakker getrokken. Oké. Okay. groot punt is, is ook, is als vrouwen uh, wat ouder worden, krijgen ze... Zijn er die rimpeltjes misschien nog niet eens zo te zien, maar je ziet er ook het een beetje wat doffer uit. Eruit, ja. En dat zijn eigenlijk gewoon dat je huid een beetje wat, um, ja, het is nog, zijn nog geen rimpels, maar die gaan ook een beetje wat krasjes vertonen. En doordat je dat profiel en dat het wat strakker trekt, wordt het ook weer wat glanzender. Ja. En dat ziet er zo gezonder uit. Top. En ja? um, um, ik kan me voorstellen dat mensen het gaan gebruiken. Wat kunnen die dan verwachten van Precies. het product? Precies. Nou ja, goed. Je moet uh, Dit middel moet je... Eén keer gebruiken na een maand weer. Dat komt ook weer weer, een beetje collageen wordt er aangemaakt. En daarna moet je het bijhouden, Eén keer in het halfjaar of één keer in het jaar. Okay. Ik wou nog wel even er wat over zeggen. Het is hmm. natuurlijk niet alleen het gezicht, maar het is ook in name ook in House. de hals waarin je echt de grootste... Deculatee ook mogelijk? Decolleté is ook mogelijk inderdaad. Ja. Oké, okay. top. Profilio is dus ook weer een soort filler, hè? Ja. Um, die je in kan spuiten en dan nog niet waar echt rimpels zitten, maar meer die uh, kraaklijntjes. Ik zal het zomaar even vertalen en dan verspreidt het zich onder de huid, Precies. Tot, hè? Ja. waardoor het weer iets steviger wordt en waardoor je een verfrissend verjongend effect krijgt. verfrissend jong effect, maar wel echt voor de ook wat ouder wordende vrouwen is ja, het heel goed. Ja, is het heel handig. Ja, hm. dus uh, het is een, als dat uh, crème niet meer werkt. Is dan dit kan dit nog... je die gebruiken. Precies. Dat is duidelijk. Dankjewel.